Zo, we gaan eens dus even kijken hoe je een plaatje, de achtergrond, transparant kan maken. Waarom is dat handig? Misschien herken je dit wel. Je hebt een mooi grasveldje, je hebt een bal en nou zie je die witte, lelijke kadertjes. Nou, er zijn twee manieren. De eerste manier is, je bent een word bezig, dat is al handig, want dan kan het heel eenvoudig. Je haalt de bal even naar beneden, je gaat een afbeelding opmaken, of uh, afbeelding hulpmiddelen, geloof ik. Uh, dan krijg je een aantal opties, kies je voor achtergrond verwijderen en dan maak je die even groot als die bal. En dan heeft hij die achtergrond verwijderd en dat zie je ook, want dan zijn de witte kadertjes weg. Nou, kind kan de was doen. Wat is nog een andere manier? Uh, je gaat naar de online, hier zie je het adres onlineimages, imageeditor.com. Uh, ik ga er even naartoe en dan zeg je, oké, okay, upload een nieuwe foto, uploaden, bestand kiezen. Ga ik naar afbeeldingen, pak ik weer die bal, openen en dan zeg je upload. Nou, dan zie je de bal. En uh, dan ga je naar wizard, naar transparantie, hub Nou, en dan zie je dat die even alles aanklikken. En hier ook. Nou, en dan is hetzelfde. Dan zeg je bewaren, download plaatje. En dan als je dan bij downloads kijkt, staat die hier bal transparant. Dus dit zijn de twee mogelijkheden om snel een plaatje transparant te maken. Succes!